Uh, ja, ik kan niet anders zeggen, ik uh, alles beantwoord aan mijn verwachtingen. Ik kreeg snel dus antwoord op mijn uh, mailtjes en als er iets niet klopte in de formulieren kreeg ik ook meteen een melding ervan. En ik vond het wel fijn dat je ook gewoon zelf kan inloggen en dan de status kan zien. Ik ben heel positief over eu claim. Ik claim al heel vaak, helaas. En één claim heeft zelfs vier jaar lang geduurd, maar uiteindelijk is het uitbetaald geweest. Dus ik vind het heel fijn. En ook dat jullie tussentijds altijd mij op de hoogte houden van hoe de claim ervoor staat. Welke juridische stappen jullie gaan ondernemen. Wat er is gezegd. En alle stukken krijg je in te zien als klant. Dus dat vind ik echt heel fijn. Anders zou ik niet zo vaak claimen.